Kickboxen, spelen. Ik vind alles eigenlijk leuk. Nou ja, ten eerste van de kinderen, daar krijg je energie van. Het is elke dag anders. Elke dag maak je weer nieuwe dingen mee en ja, dat die kinderen met een uh, klimlach binnenkomen en ook weer blij naar buiten, naar buiten gaan als de schooldag voorbij is. Ik krijg energie op momenten dat we met z'n allen iets nieuws bedenken, uh, dat proberen uit te voeren en dat dat dan ook lukt. De kinderen uh, uh... Ze blijven mij verrassen altijd eigenlijk. En uh, in het verleden ben ik vaak wel snel uitgekeken op dingen die ik doe. En in het onderwijs uh, is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Je begint vaak de dag met elkaar. Uh, je doet het met de kinderen. Ik voel heel veel verbinding met de kinderen en mijn collega's. Ik heb echt het gevoel dat we het samen doen. Iedereen houdt heel veel van mij en ik ook terug voor hun. Dus ik heb, ik heb heel veel gevoel voor hun en heel gevoel voor mij. <laughs> uh, ik hoop dat ik ze wat levensles heb bij kunnen brengen.